Vandaag een gans maken, een lego gans. Wij nemen drie blokjes van 4 bij 2. Daarna nemen we drie blokjes van 2 bij 2. Nou, dat zijn En daarna twee blokjes van 2 bij 1. Ik heb een knipje doen. En de laatste is een blokje oranje voor de snavel van 2 bij 2. En nu gaan we het in elkaar zetten. We nemen eerst de drie blokjes van 4 bij 2. Die schuiven aan elkaar voor het lichaam. Zo is het lichaam. Twee blokjes boven één blokje. En dan nemen we de drie blokjes van 2 bij 2. En deze worden nek en de rest van het lichaam herten dood waarom staat er herten dood en nu hebben we het begin van de gans nu hebben we bovenkant nodig namelijk twee blokjes zwart van twee bij 1. de laatste wordt het staart van de gans en het laatste onderdeel is de snavel, namelijk 2 bij 1 oranje komt onder het blokje van 2 bij 2. En voilà, we hebben een gans. Klaar, klaar, klaar, klaar, klaar, klaar, klaar.